10 november 2017 Een historisch moment De release van The Sims 4 Honden en Katten maar wat als je hem niet hebt? Geen paniek! Met dank aan EA, houd Town of Plumbox weer een giveaway. Dus grijp je kans en doe mee. Haha, <laughs> dat ruimt. Dus wat moet je doen? De opdracht is Caption This. Wij laten zo meteen een screenshot zien en jullie bedenken daar een leuk of grappig onderschrift bij. Maar niet vergeten te zorgen dat je deelname geldig is. Abonneer je op ons kanaal en zorg dat dit zichtbaar is. Dit kan je doen in je instellingen onder Privacy. Je mag één keer per persoon meedoen met de giveaway op YouTube. En natuurlijk, laat je caption in een comment onder deze video achter. De prijs? Een code voor de Sim 4 Honden en Katten, met dank aan IE. Wij kronen straks op YouTube één winnaar. Maar er zijn nog andere manieren om te winnen, daarover straks meer. Jullie kunnen tot en met 7 december meedoen, dus jullie hebben een week de tijd. En dan nu de screenshot. Zitten jullie er klaar voor? Ik kan hem ook op pauze zetten. Heb je nou geen inspiratie voor deze screenshot? Niet getreurd, we hebben er nog twee. Kijk op onze Facebookpagina of townofplumbops.com voor meer informatie, want in totaal geven we vijf codes weg. De winnaars maken we zo snel mogelijk bekend, dus hou onze social media goed in de gaten. We wensen jullie veel succes en wie weet, bezig veel plezier! Ik ben ook zo grappig!